Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik deze twee heel leuke pakketjes openen Wacht, heel leuke pakketjes. Dus zijn jullie benieuwd wat erin zit, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim op. En laten we maar snel beginnen. Oké, als eerste ga ik beginnen met het grootste pakketje. Of ja, hier zit de meeste in, want... dan hoor ik ook zo. Echt heel excited. Um, het pakketje is van... A by em, ik kom, dat zet ik hier ook ergens in beeld. En ik ga het even open doen. Oh my god, echt heel leuk. Dat is ook zo leuk ingepakt: zo in een papieren zakje. En kan ik ga ik heel dodelijk open doen. in er valt wel iets uit. Als eerste valt hier een vlinderteg uit. Oh, het is er los, volgens mij. Oh my god. Ik ga het hier uithalen. Hier zitten nog twee vlinderteg's in. Ik weet niet of je wel goed zien, maar echt heel schattig. En dan in dit zakje zitten heel veel tags. Ik ga dat even open doen. Wow. Oh my god, De hele zakje is vol met beetles. Met pechs. Echt heel leuk. En dan zit er ook nog een paar hartjes kralen in. Volgens mij is dat een extra tje, Want. Dat had ik dus niet besteld. Ik denk dat dat een extraatje is, maar dat is echt heel leuk. Oh mijn god, ik ben er kei blij mee. Dus als je kijkt naar deze video, ik ben er super blij mee. Echt heel erg bedankt. Dan gaan we door naar het tweede pakketje. Um, die heb ik ook even op te doen. Zet zoveel plakband op. Ik heb trouwens alle pakketjes zelf besteld. Dus het zijn geen promotors pakketje. Pakketjes, maar ik zet wel een account hier in beeld. Oh my god. Ik zie dat er confetti in zit. Ik wil niet dat je op die grond valt. Oh, wow, dat is zo leuk. Alleen, die confetti mag er niet uitvallen. Als eerste heb ik hier een kaartje. Super bedankt voor je order. Hashtag 3, dus waarschijnlijk ben ik de derde bestelling. En het op lovely.stuff.shop. Dus neem ook zeker een kijkje op haar account. Zijn account komt hier in beeld. Echt super leuk. Oh my god. Dat is echt heel leuk. Oké. Okay. Ik ga heel veel dingen uit proberen te pakken, zodat er geen confetti op de grond valt. En als eerste staat hier: Wear me with love. Draag me met liefde. Echt heel schattig. Ik vind, dat, ik vind die regenmogen dingen heel leuk. ik ga dat even open doen. Oké, okay, als eerste zie ik hier. Thank you for your orders stickertjes. Heel ja, schattig. Hey. Ik wil echt niks kapot doen. Oké, okay, het is open. Ik weet niet meer wat ik heb besteld trouwens. En ja, blenderbeelers wat ik besteld. Dat klopt. Wow, er valt overal confetti op de grond. Oké. Ik had ons bij haar besteld. Als ik me niet vergis. En hier zit nog een heel leuk extra bij. Echt super lief. Het is heel leuk. Er zitten. Thank you for your. Thank you for celebrating with us. Stickertjes bij. Nog een paar hartjes, kraal En heel leuke sluitingjes. Dat is echt super lief. En dan in dit zakje zitten de. Vlinderbedels, die ik besteld heb bij haar. Echt heel leuk. Ik ga dat even afhalen. Kijk hoe schattig. Dus als je mijn video bekijkt, ik ben er echt heel blij mee. Echt super mooi. Dus dankjewel. Dan was dit alles wat ik heb gekocht. Dus hopelijk vonden jullie dit een heel leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!